To the quiz show. Bij mij te gast Floris van Palland. Floris, hartelijk welkom. Ja, jij verdient echt bakken met geld aan YouTube, hè? Uh, nou ja, uh, meer dan ik misschien uh, een paar jaar geleden had gedacht. Ja, want, laat, zo, ja. Uh, want de, uh, zo meteen over de achtergrond hoe het begonnen is, maar meteen even waar we het over hebben. We hebben ik kan er twee vinden, de Quiz Channel en de Quiz Show, toch? Dat klopt, ja. Uh, waarom die twee? De Quiz Channel, daar ben ik oorspronkelijk mee begonnen. Ja. Uh, ik... Plaatsen daar wel eens content op waarvan ik dacht uh, dat die kansrijk zou moeten zijn en die ik leuk vind om te maken. Maar ik merkte dat mijn doelgroep op de Quiz Channel, dat zijn uh, iets serieuzere quizzen, vaak iets meer op algemene kennis, uh, muziek uit de jaren tachtig, dat soort dingen. Oftewel wat oudere doelgroep? Um, ja, nou, of in ieder geval wat serieuzer, ja. M ja. Uh, echt publiek die naar een pubquiz gaan bijvoorbeeld of die het leuk ja, vinden hebt... om triviaant of andere kennisspelletjes te spelen. Ja, je begint toch te glimmen, want dat is jouw ding wel, hè? Uh, dat vind ik zelf het leukst. Ja. Maar als maker van content, en dat ben ik eigenlijk door de Quiz Channel pas geworden... want ik heb, had daarvoor nog nooit een video gemaakt. Nee. Vind ik de Quiz Show ook wel heel leuk. Maar dat is, het zijn geen video's die ik zelf in die zin uh, snel zou kijken. Wat? Want uh, bijvoorbeeld zoek de verschillen of een, uh, een personality test... van welk karakter uit de serie Wednesday ben je. Ja. Dat gaat op de Quiz Channel helemaal niks doen... En uh, op een gegeven moment zag ik dat en toen ben ik daarom dat tweede kanaal. Echt voor een andere doelgroep ook? Een jongere? Ja, andere soort content. En uh, door de soort content, ik zag uiteindelijk wel dat er ook uh, een jonge publiek naar kijkt. Ja. Dus, um, maar het is meer dat echt de andere soort content was de ja, belangrijkste ja. Ja. reden dat ik dacht ik kan dat op dit kanaal niet meer doen. Het is vanuit contentcreatie heb je die twee channels, alleen door die verschillende contentcreatie krijg je verschillende doelgroepen waarschijnlijk. Zeker, ja. ja. Hoe is het begonnen? Wat was je achtergrond? Uh, nou ja, ik, uh, laat ik zeggen, ik ben tien jaar grafisch vormgever geweest, uh, ook zelfstandig. Uh, ik, rond Van 2009 tot 2019 ongeveer. En toen de laatste jaren dat ik grafisch vormgever was, begon ik wel de inspiratie en het plezier in dat werk uh, kwijt te raken. En toen ik op een gegeven moment begon te merken dat ik echt uh, op zondagavond steeds meer ging opzien tegen maandagochtend, omdat ik hm. dan weer aan de slag moest, dacht ik... Ik ga hier iets aan doen. En toen heb ja. ik uh, met mijn vrouw uh, besloten dat we op wereldreis zouden gaan. Dus toen zijn we een jaar op ze bed Dat verdient geweest. geen geld, hè? Dat verdient geen geld. Maar <laughs> nee. ik dacht, uh, het cliché is dat op zo'n wereldreis ontstaan de mooiste dingen. Ja. Uh, en die wereldreis... Nou, we zouden een half jaar weg, maar het is anderhalf jaar geworden. Met z'n tweeën? Of was er al iets van... En je... met een zoontje van anderhalf zoontje toen, we, toen we begonnen. S uh, die wereldreis werd ook een wereldreis op zijn tempo. en Dus het idee wat ik had van een sabbatical en lekker uh, aan jezelf werken en boeken lezen en nieuwe dingen uh -huh. leren, dat viel heel erg mee. Ja. Uh, maar dat is later wel gekomen. We zijn geëindigd in Colombia, waar mevrouw vandaan komt. Ja. Uh, en toen hadden we dus heel veel uh, handen die op ons zoontje met ons speler bij wijze van spreken. Ja, ja. Uh, en zo ontstond er steeds meer tijd en ruimte. En toen uh, is video, was een van de dingen die ik vooraf had bedacht, die, dat zou ik wel willen, willen onderzoeken. Toen ben ik zelf uh, aan de, gewoon aan de gang gegaan met uh, videootjes proberen te maken. Uh, en dan moet je al snel, ja, als je een videootje gaat maken, moet er ook een onderwerp zijn. Ja. En ik vind zelf, uh, al zolang ik me kan herinneren, quizzen leuk. Dus ik dacht, ik maak een quizje, uh, tien hoofdsteden die mensen heel vaak fout hebben. Ja. Uh, eigenlijk voor de hand liggende. Uh, en dan kan ik dat delen met vrienden en familie en dan eens kijken hoe dat gaat en zie je grafische achtergrond, want het is wel echt, wel echt een het zijn echt grafische kanalen, als uh, ik zo wel, mag ja. zeggen. Ja. ja. Dus dat is wel een beetje je heritage. Ja. En, en toen uh, meteen uh, huppakee 100.000 views? Nee, dat ging. Nou, daar ging uh, gebeurde de magie eigenlijk. Uh, dat ik dacht, nou, ik begin, uh, ik begon dus een paar quizzen te maken uh, per week en die zette ik dan op YouTube en ik dacht, nou, over een paar weken of maanden dan heb ik misschien uh, een paar duizend views per video en dan vanaf daar gaan we kijken wat er kan. Ja. Maar dat was na een week of drie, vier was het uh, 30 views, 28 views. Ja, dat en in de tussentijd begon ik al wel een beetje om me heen te kijken op YouTube. En zag ik een, een quiz niche waar de kwaliteit echt bijzonder slecht was. Maar de views wel redelijk hoog. Dus je had wel uh, een aantoonbare vraag. Mm. Uh, maar ik vond de kwaliteit heel mager. Mm. En op het moment dat ik dat doorkreeg en ook zag... Uh, Uiteindelijk was uh, een deel van de aantrekking misschien naar uh, YouTube ook dat daar geen opdrachtgevers zijn. Zoals ik een grafische achtergrond had, dat ik dacht: hé, hey, dan kan ik echt uh, een soort uh, op een nieuwe manier van, uh, gaan werken. Ja, die me erg aantrok. Dus uh, toen ik die combinatie een beetje begon te zien, van als ik kan zorgen dat dit werkt, ja. Uh, en als ik de views krijg die ik vind dat mijn video's verdienen, dan, uh, ja, ja, ja. dan heb ik iets. Uh, ja, gewoon een unieke manier van werken die heel goed bij me past. Maar ondertussen moest je wel uh, de boterham betalen. Hoe deed je dat? Of had je, uh... Nou, dat viel wel mee. In Colombia we zaten we bij familie. Ja, je, uh, kreeg, je had lage dus kosten. Kosten waren laag. We hadden ons huis nog steeds verhuurd in, uh, in Bottenvoordeur. Oh, oké. Okay. Uh, dus het, ik had. Uh, en de, we, we bleven ook langer weg dan we eigenlijk uh, van plan waren, omdat corona. Uh, oh, ja, dus die tijd, ja, ja, ja, ja. Dus het was toch een periode van lockdown. En in die zin, ja, denk ik dat ook zonder uh, COVID er geen uh, YouTube kanalen waren geweest. Nee, ja, zonder COVID was deze studio er ook niet geweest. Dus dat nou, betreft dus... never waste a good crisis. <laughs> nee, nee, nee. Ja. Hey, en wanneer was het punt dat je denkt, yo, nu gaat er wat gebeuren? Uh, nou, ik heb de eerste zes maanden bijna dagelijks een video gemaakt en uh, daar helemaal niks mee verdiend. en het ging ook echt heel langzaam. Ja. Dat kan ik nu achteraf zeggen, want ik vond toen dat het uh, toch wel gestaag ging op een gegeven moment in mijn derde maand, toen keken er 25.000 mensen, toen dacht ik al, nou, ja. de halve arena is uh, gevuld ja, ja, ja. deze maand, is toch niet slecht. Ja. Maar achteraf, ja, dat is uh, weinig. Ik denk echt van, van het moment dat ik in het YouTube Partnerprogramma kwam, dus dat ik aan de eisen had voldaan om uh, te, te mogen en, en ook te mogen monetizen. Dus toen ik de duizend abonnees voorbij was, ja, toen ging het ineens uh, best wel hard. Mm. En voor de mensen die het niet kennen, jij maakt zeg maar grafisch vormgegeven quizjes ja. eigenlijk hè dat ja ik kan het niet platter zeggen maar dat is het toch dat, dat is het ja ja pure motion graphics ja en het, het eerste wat ik mij afvroeg maar dat die vraag zo je een duizend keer hebben gehad denk ik het eerste wat ik mij afvroeg is over de nieuwste film van Disney en de ik dacht ik dacht alleen maar rights rights rights ja. dacht ik ik denk die vent die kan echt geen advertenties draaien op zijn platform want die worden gewoon allemaal dat, dat geld krijgen ergens anders ja, natuurlijk ja, ja. hoe werkt dat nou bij muziek is dat wel zo langzaam wat ook aan de orde ja uh, zolang je niet te veel uh, uh, materiaal gebruikt, uh, kan het onder de uh, mom van... Uh, ja, er is een term voor waar ik even niet op kom. Uh, dat, je, dat je er zelf iets mee doet of zo. Ja, dat je er ja, zelf meer... Dat meer je hergebruikt. Dus je maar jij gebruikt, echt, jij gebruikt echt fragmenten uit, uit, uit, uit, uh, uit cartoonseries bijvoorbeeld. Dat maar ik nooit denk je, langer dan vijf seconden. Ah, dat is dat ook zo'n soort van grens dan? Ja. En het kan altijd gebeuren hoor, dat op uh, bepaalde video's uh, het. Uh... Maar je hebt nooit, zeg maar, red flags gehad dat ze dat je kanaal op slot ging. Of, uh, no, nee, nee, zeker niet. Nee, het ergste wat kan gebeuren is dat de copyright geclaimd wordt. Ja. En dan worden de inkomsten of gedeeld of diegene die eist alle inkomsten op ja. die er vanaf het moment dat ze de content claimen. De, de inkomsten die er nog gegenereerd gaan worden. Oké, okay, dus, dus dat is eigenlijk niet zo'n probleem? Dat je dus je kan uh, het begint voor muziek wel een probleem te worden. En muziekquizzen zijn op de Quiz Channel echt wel een, uh, een van de grootste ja, ja. Uh, categorieën. Dus daar begint het wel echt een probleem te worden. Hoe los je dat dan op? Uh, door andere content te maken. Ja, ja, ja. Uh, dus op een gegeven moment, want ja, je moet nogal wat bereik scoren... wil je van advertentieinkomsten uh, kunnen leven. Maar je hebt een jaartje, ik las ergens een half miljoen of zo, dat je verdiend hebt. Of heb ik, heb ik dat nou ook uh, dat, heb ik dat niet gelezen of wel gelezen? Dat, is te, dat heb je gelezen, ja. ja. Maar om dat wel te nuanceren, dat is omzet van het bedrijf. Aha. Uh, dus inmiddels heb ik ook best wel wat kosten aan de productie. In alle video's op de quizshow gebruik ik een voice-over uit Amerika. Ja, een echte, geen AI. Nee, wel een echte. Ah. Een, een, echte een hele aardige dame. Ja. En... Um, op het hoogtepunt vorig jaar was de productie zes video's per week. En dat is het best wel een aanzienlijk oh. stuk van het jaar geweest. Ja. Nou, ik zou er Als ik het zelf moest doen, zou ik er misschien drie kunnen maken. Ja. Dus voor de, over, voor de rest, en ik maak er zelf in principe geen meer. Aha. Dus het echte werk uh, wordt door de freelance video editors gedaan. Dus je hebt een soort freelance team om je heen gebouwd. Lekker remote ook volgens mij. Hè. Boeit niet waar ze zitten. Klopt, ja. Ja, hoe cool is dat? Macedonië, daar ben ik vorig jaar op bezoek geweest bij een jongen die uh, nu anderhalf jaar voor me werkt. Uh, op freelance basis, uh, uh, zeer regelmatig. Uh, een jongen op Bali, die heb ik uh, toen we daar met de kerstvakantie waren ontmoet. Uh, en ik heb nog een dame in Canada en dan de voiceover in Amerika. En die brief jij, of ze weten wat ze moeten hebben, die onderling contact ook? Of, of Zeker. Ze... Ja, ja, dat is gewoon een team. Er is net een, een dame bijgekomen uit St. Lucia in de Caribbean, die, uh, die schrijft dan quiz-vragen uh, uh, en uh, die helpt met het bedenken van thema's nu. Hoe kom je aan dat soort mensen? Via platforms als Fiverr of Upwork. Ja, ja, ja. ja. Ja, zo werk ik ik toch, hè? steed er dan best wel veel tijd aan om te zoeken, maar dan op een gegeven moment uh, als je beter hebt dan kun je ook wel echt goede mensen vinden daar. Wat doe je nu aan views? Want ik had het idee dat de, is het aan het dalen of heb ik, ja, ja, ik, heb geen, ik, ik heb geen goede analyse gedaan hoor. Maar, nee. uh, uh, hoe? Nou versus de, december was de recordmaand, uh, dus dat was 11 miljoen views in de maand, met de twee kanalen bij elkaar opgeteld. Ja. Uh, januari is altijd een stuk minder dan december, dus hebben we een kwisma. Ja, en ik kan het nu pas een beetje beginnen te vergelijken, omdat de quizshow net, uh, dat is 1 februari vorig jaar gestart. Dus dan kun je februari met februari gaan vergelijken. Maar ik heb ook het idee bij de quizshow, quiz uh, ik begon bijvoorbeeld rond uh, de film Encanto, die toen in, uh, van de bioscoop naar streaming ging. En dat is een moment dat uh, ineens de hele wereld zo'n film zit te bekijken. En die quizzen, die waren om die reden heel goed getimed en uh, die deden meteen. Ik had geloof ik als uh, snelste, ik geloof in vier dagen, een miljoen views op een video. Dat gaat niet meer gebeuren denk ik, tenzij mm. er weer zo, uh, iets van die populariteit komt en het gaat naar streaming. En Quizja ja slaagt er weer in om daarin de eerste te zijn die, uh, die echt de beste quiz maakt. Ja, ja voor gedeelte heb je daar maar de regie over, denk ik. Want het is ook altijd maar kijken wat het algoritme natuurlijk uh, uh, doet. Klopt, ja. Um, hou je daar wel rekening mee met, met ze, zeg maar, search volume op YouTube? Wat zeker. is trending? En want hoe Kun je eens uitleggen hoe dat dan werkt en hoe dat, zeg maar, uh, verbonden is aan jullie productie? Nou, wat ik in ieder geval zeker in de beginfase heel veel heb gedaan is, uh, laat ik zeggen, toen ik de Channel begon... Toen maakte ik video's omdat ik dacht, dat is een leuke video om te maken. Yeah. En ik denk dat uh, er wel, uh, dat het echt significant betere producties zijn geworden toen ik meer ben gaan kijken. Waar wordt er naar gekeken? En waar wordt er naar gezocht? Uh, uh, dus je hebt een paar add-ons die je in je uh, uh, Chrome kunt gebruiken. VidIQ of TubeBuddy. Yeah. Yeah. Daar kun je best wel veel informatie uithalen over waar gebruikers naar zoeken. Yeah. Uh, en of het maken van bepaalde content kansrijk is. Maar ik, vind, ik bedoel, ik kijk ook heel veel rond op YouTube naar wat speelt er, wat wordt er gemaakt. Uh, wat doet het goed, wat is minder populair. Uh, en ik zoek zelf heel veel. Dus ik zoek naar quiz en dan kijk ik wat YouTube aanvult, auto aanvult. Om te kijken waar mensen geïnteresseerd in zijn. Ja, een bekend dus Het trucje. kan heel erg helpen om uh, uh, de, ja, in te schatten hoe kansrijk een thema is in ieder geval. Waar zitten jouw kijkers? Over de hele wereld, maar ik denk uh, de grootste groep zit in de Verenigde Staten. Dan nummer twee is het Verenigd Koninkrijk en dan begint al de echte versplintering. Maar die twee, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten samen, is denk ik 70, 80 procent. Hoe komt dat denk je? Jij ja, lost het feit dat het Engels dadelijk is, maar waarom Verenigd Koninkrijk? Uh, quizcultuur denk ik. Ah. Vooral. Hoeveel mensen werken er nu? Want je schetst het net, zijn er drie, vier mensen of zo? Er zitten vijf? nu zes mensen in de Slackgroep die we gebruiken, waaronder ik. En, en jij met de owner en de rest, die huur jij freelance in? Ja. En zijn je inkomsten alleen de advertentie-inkomsten van YouTube? Of hoe? Ja. Oké. Okay. Ik heb één keer als influencer een, uh, een app-spel aanbevolen. <laughs> maar dat, en dat vond ik ook best wel aardig om te doen. Ik, ik werd daar op een gegeven moment uh, best wel veel voor benaderd. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is een product, een, een, een, een app, een quiz-app, die best wel aansluit bij mijn doelgroep. Dus ja. ik zie daar de link wel. Ja. Uh, en dat heb ik toen gedaan. Maar ik, dan, toen moest ik, uh, ik, ik bedoel... In al mijn video's ben ik anoniem. Ja. En toen was zat ik ineens vol in beeld. Nou, daar kon ik nog wel overheen komen. Dat heeft me. Maar de, dat de kijkers even niet. Kost. <laughs> nee, nee, ook wel. Maar het ging er meer om dat. Uh, en vervolgens moesten al die. Uh, uh, promotjes worden ingepast in de video's. En ja. dat. En het moest gepland worden. Ze hadden drie verschillende spelletjes die ze zouden aanprijzen. En uh, dit spelletje pas beter bij dat onderwerp. Dus dan, het werd een eindeloos gepuzzel. En het vertraagde de productie Pst. zo enorm dat ik dacht... het is de moeite niet meer helemaal waard. Mm. Plus het feit dat ik er niet super veel plezier aan uh, nee, nee, heb beleefd... Nee. om die dingen op te zitten nemen. Is dat het grootste geluk misschien wel als je op deze manier onderneemt... dat je als een vrije vogel kan doen wat je wil? Uh, zeker zo heb ik dat in ieder geval wel uh, ervaren. ja. Wat is er, we hadden het net heel kort in de voorbereiding over, hè, van de rol van AI. Want als ik naar jou luister, dan denk ik oké, okay, uh, quizconcepten, uh, teksten schrijven, voice-over. Ja, met alle respect voor die dame in Amerika, maar haar stem kun je ook klonen. En je kan met zo'n Descript bijvoorbeeld programma, kun je ze er vriendelijker laten praten en boos en vrolijk. En uh, noem het allemaal wel op. Het dus ja. één keer brieven, uh, die engine. Mm -hmm. uh, graphic design, uh, Nou, dat doe ik al, dat is ook uh, super tof. Uh, hoe zie jij die ontwikkeling? Nou, ik gebruik het een klein beetje uh, meer om zeg maar uh, ideeën te bijna uh, om het creatieve proces wat uh, uh, sneller te maken eigenlijk. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat de gemiddelde kwaliteit die ik eruit terugkrijg niet echt bruikbaar is voor de soort video's die we maken. Mm -hmm. Ik denk qua stem, uh, ja, dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn. Ik weet wel dat YouTube er uh, ontzettend happig op is om te vermijden dat. Uh, AI kanalen gemonetiseerd worden, dus dat ze daar, uh, ik denk dat de menselijke factor in het kanaal heel belangrijk zal zijn uh, naar ja. de toekomst toe om kanalen in ieder geval uh, om ja. YouTube tevreden te houden. Waarom zou YouTube daar tegen zijn? Nou, ik denk dat ze uh, uh, vinden dat een, uh, zolang de, er niet echt veel productiemoeite wordt gedaan mm. Hmm. Vinden ze het uiteraard prima dat het op YouTube te vinden is, maar vinden ze niet dat daar advertentieinkomsten tegenover hoeven te staan? Is dat, mor is dat een moreel ding dan? Ik heb geen idee. Hmm. Ja, ik vind, het heel, ik vind het heel, aardig van ze, maar je zou kunnen denken als platform ja boeien. Views is views. Uh, ja, ja. Maar je hebt eerder dat niet dat dat niet zo is. Nou, ik weet dat dat niet zo is, uh, en ik denk ook in, in de überhaupt heb ik de dus in de quiz niche heb je best wel veel met demonetisations te maken. Uh, en ook wel... Vanwege rechten? Nooit vanwege rechten, maar meer vanuit uh, het oogpunt van uh, rep repetitive content of reused content uh, zijn dan de twee aantijgingen. Ja. Uh, dus of dat het uh, te veel herhaling is, of dat het te veel het gebruik is van uh, content van iemand anders. Maar wat ze daar eigenlijk probeer mee proberen te zeggen, volgens mij... Is, is creëer je <coughs> eigen content. Uh, is dat uh, de menselijke maat ontbreekt. Dus in die zin, er is geen gezicht... Er is geen stem. Ja. Dit is content die uh, uh, zo uit een computer kan uh, ja. rollen met de juiste instructie. En wij vinden niet dat die uh, monetized ja. wordt te worden. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja. goed, ik vind, ik vind YouTube daarin redelijk matig. Tot slecht in het... Uh, ik ken uh, inmiddels best wel wat creators in de quiz niche En ik vind dat ze uh, uh, meer dan eens de verkeerde kanalen eruit pikken en die monetizen. Ja. En dat ze... Uh, uh, kopiëren is best wel een uitdagend uh, aspect in de uh, quiz weer, in quiz op youtube zodra ja. je iets maakt wat uh, goed scoort dan zie je binnen een week dat andere kanalen dat gaan nadoen ja, uh, ja en dat is echt wel een moeilijk dingetje en ik vind dat youtube daarin uh, hele lastige jij ziet echt copycats op jouw content al oh, 100 procent oh, ja ik zie uh, omschrijvingen van andere kanalen waarin ik gewoon precies lees wat ik over mijn eigen kanaal heb geschreven. Alleen uh, hebben ze hun uh, naam in, mijn in plaats van mijn naam uh, neergezet. Jesus. En ze maken dan op een slechtere manier ook kwesties? Maar wel, ze imiteren, ze proberen exact dezelfde achtergrond te zoeken, exact dezelfde... Ook de inhoud en de vragen? En layout en alles, ja. Oh ja. En ook vraag voor vraag kopieer. Dus niet eens de moeite doen om bijvoorbeeld de volgorde te veranderen of iets. in <lacht> dit. Nee, het is gewoon een een-op-een -een kopie. Hey, en kun je dat aangeven bij YouTube? Dat zou kunnen, ja. Moet je dat handmatig doen dan? Of hoe dat, werkt het dan? Dat moet je handmatig doen. Maar de keren dat ik dat gedaan heb, heeft het eigenlijk alleen maar averechts effect gehad. Dus ik heb, heb nu zoiets... Van ik laat, laat het meer uh, zitten, ja, want ik kan. Uh, ik heb het idee dat ik uh, mezelf er alleen maar mee kan schaden. Mm. In de zin, zulke kanalen die kopiëren, die bereiken doorgaans niet zoveel. Nee. Uh, het, het wordt een beetje vervelend als je een paar grote kanalen hebt en die andere grote kanalen die doen jou de hele tijd na. Maar ik denk dan ook, ja, ach, het is niet anders. Ja, en als je hem zou verbieden, dan komt hij volgens mij drie achter, komt hij weer naar voren en die gasten verdwijnen toch nooit. Nee, dat is ook zo. <laughs> Er zijn natuurlijk heel veel, met name ook jonge mensen, die dromen van uh, wat jij hebt gerealiseerd. Ja. Uh, eerst even een algemene vraag. Wat is, denk als je nou het percentage geluk en uh, dat je het zelf kan beslissen om succes te creëren, die twee variabelen zou pakken. Hoeveel per procent is dan geluk? Als je kijkt naar jouw succes als, als YouTube creator nu? Uh, nou, ja... Yeah. Vooral dat de mindset en het doorzettingsvermogen... het veel grotere deel van het percentage zijn. Mm. Ik uh, 90, 95 procent. En je moet een klein beetje geluk hebben. Ik denk dat geluk is dat uh, ik een tweede kanaal wou, al wou beginnen. En ik alle voorbereidingen had gedaan. En ik toen zag dat Encanto heel populair was. En ik dacht, dat sluit heel goed aan bij de soort content... die ik op dat kanaal wil maken. En dat zorgde ervoor dat het kanaal vanaf de derde video ontplofte. Mm. Uh, dan vind ik de timing het geluk. Maar uiteindelijk is uh, het feit dat ik uh, nu van YouTube uh, kan leven. In zekere zin dat, dat mijn bedrijf bestaat uit het produceren van YouTube video's. Is voor mij begonnen met uh, toen ik echt getriggerd werd en de beslissing nam, uh, ik wil dat dit een succes wordt. Begint natuurlijk ook met. In hoeverre was het een origineel idee? Denk ik niet, hè? denk het niet. Je, had jij je voorbeelden van andere quiz channels of van. Nee, in die zin. Ik had uh, voordat ik de eerste video maakte überhaupt nog nooit een quiz op YouTube gekeken. Okay. En ik denk dat eigenlijk dat ook best wel lang zo gebleven is. Dat ik puur vanuit mezelf maakte. Dus ik dacht, wat vind ik een leuke quiz? Nou, ik gooi hem op En ik keek alleen maar naar mijn eigen kanaal. En uh, waarschijnlijk was ik zelf verantwoordelijk voor de helft van de views. Van, de, van die twintig views die er waren. Maar uh, nee, ik was er op, die, uh, op dat moment had ik denk ik ook nog niet echt besloten dat ik er iets mee wou. Mm. Dus het was meer uh, makkelijk om te delen, een video op YouTube zetten... en ja, ja. dan kon ik uh, een link sturen naar vrienden en familie... Ja. die ook allemaal in lockdown zaten in Nederland. Dus ik ja, had zo, dus ja. al, nog een klein beetje publiek. Uh, maar er was toen nog niet het idee van... oh, dit zou nog wel eens wat kunnen worden. En ik denk dat pas toen ik echt teleurgesteld was over het aantal views... en ik een beetje om me heen begon te kijken. Van waar kijkt men nou eigenlijk naar? Oftewel van buiten naar binnen in plaats van dat je maar vanuit jezelf redeneert. Ja, toen ben ik uh, uh, daar meer naar gekeken. Maar nog steeds uh, nooit met het idee eens kijken wat iemand anders maakt uh, en wat ja. veel bekeken wordt, dan kan ik dat nadoen of iets nee. aan die trant. Daarvoor ben je uh, creatief, toch? Uh, ja. Ja. Ik denk het wel. Dat ja, zijn genoeg copycats. zijn er concrete tips nog uh, als het gaat om het runnen van zo'n YouTube-kanaal? Ik bedoel, ik denk echt praktisch, hè? van uh, thumbnails, titels, lengtes. Uh, wat zijn jouw bevindingen daar? Nou, ik denk in ieder geval wat ik zei over mindset is denk ik het allerbelangrijkste. In de zin, uh, ik vind dat succes op YouTube voor een groot deel de keuze is... om het een succes te willen maken. En als je die keuze hebt gemaakt en je gaat er net zo lang voor tot je er bent dan zul je onderweg de obstakels één voor één wel tegenkomen. En dan zijn het inderdaad dingen zoals je zegt, een goede thumbnail voor een video kan het verschil maken tussen succes met de video of niemand die kijkt. En hetzelfde geldt voor de titel en hetzelfde geldt voor de omschrijving. Maar ik denk dat het, uh, voor mij is het belangrijk meer als je kanaalbreed kijkt. Je, hebt, uh, je begint een kanaal en in je kanaal zit een bepaalde uh, verwachting die schep je over een waarde die je gaat leveren aan een kijker. Uh, en ik denk uiteindelijk dat je zoveel mogelijk moet proberen om dichtbij die belofte te blijven. Uh, en te zorgen dat elke video die waarde ook inderdaad levert. Mm -hmm. uh, en dan zijn dingen als thumbnails en uh, titels die kunnen je helpen om de doelgroep, of, of in ieder geval voor de doelgroep, jou ja, makkelijker te vinden. Ja. Uh, en ook om eerder voor jou te kiezen. Maar het begint denk ik met ja, elke video uh, die op YouTube staat, daar zit een bepaalde waarde in en dat kan. Als het een uh, komisch filmpje is, dan is de, uiteindelijk de belofte die gedaan wordt... dat je waarschijnlijk zult lachen. Ja. En als het uh, een uh, recept is voor een, uh, uh, uh, je, een, uh, een makkelijk familiediner... wat je in 15 minuten op tafel kunt zetten... ja, dat is de belofte die gedaan wordt. Ja. En dan moet de video daaraan beantwoorden. En als je dat op een goede manier doet, dan ja. op termijn is succes dan in wat, zekere zin ja, onafwendbaar. Ja, ja, wat dat betreft is het dus al een heel eerlijk kanaal. Hè. Je wordt keihard afgerekend als het gewoon niet zo is. Hè. Dan, Zeker? Ja. Zeker, maar ik denk ook dat in die zin, als je als jij, uh, er wel in slaagt om de belofte die je maakt uh, waar te maken, dan dat succes dan ook op, uh, in zekere zin onafwendbaar is. Dan, want als je uh, zorgt dat uh, de dingen die je zelf kunt doen kloppen, dan vroeg of laat gaat uh, die, die motor toch draaien. Uh, jij doet zelf helemaal niks meer eigenlijk, zei je dat nou net? Of wat uh, zei je een keer aan het begin? Nou, ik uh, bedenk de meeste video's zeker nog. Oké. Okay. Uh, en ik werk ook de meeste video's nog uit en ik controleer heel veel van wat er gedaan wordt. maar En als er een nieuw format ontwikkeld moet worden, dan begint dat bij mij. Dus dan, uh... Een soort van regisseur ben je eigenlijk. Of producent. Ja, of zo, wel, ja. uh, en, en voor de rest, de handjes die heb je gewoon allemaal geregeld. Allemaal geoutsourced. Dat wel, ja. Ah, lekker. Is, is, dat ook, is het goedkoop om op deze manier... Ja, misschien een heel plat onderwerp dit ook, maar hoe werkt dat met... Uh, want je hebt mensen op verschillende, uh, in verschillende landen werken. Verschilt dat veel? Dat je een freelancer uit weet ik veel, Zuid-Amerika of een freelancer uit Oost-Europa of uit Nederland. Of, uh, hoe zit dat met tarieven? Uh, dat scheelt zeker heel veel. Want mm. uiteindelijk die voice-over uh, moet misschien twintig keer vier minuten per maand inspreken. En die betaal ik evenveel als de jongen die twintig uh, die video's moet maken. Ja. Dat het gewoon een uh, ander land, ander tarief mm -mm. Uh, is. Maar goed... Ik geef ze allebei waar ze bij mij om gevraagd hebben. Dus ja, ze precies. zouden allebei content ja. moeten zijn. Ja, maar wat dat betreft zijn dus heel veel freelance krachten te vinden... Zeker. op vakgebieden voor eigenlijk best wel laag tarieven waarmee Zeker. zij blij zijn en jij blij bent. Zeker. Ja. Ik zou ten eerste niet per se... Uh, dat bijvoorbeeld Als ik denk aan het alternatief dat je hier echt een kantoor hebt... en uh, met een editor uh, werkt en uh, misschien een andere creatief... Ten eerste zou ik dat niet per se willen. Maar ten tweede gaat dan ook een... Uh, groot deel van, het, uh, van de winstgevendheid uh, verloren. Ja, yeah. ja, jij bent wat dat betreft best wel een nieuw een echte bedrijf anno vandaag. Ja, zeker denk ik. Ja. Het wel, ja. Hey, en komt er een app? Las ik dat nou? Er komt een app. Trivia Trivia Daily. Die komt er ja. Maar dat wordt een app. Dat wordt een app. Dat is eindelijk eindelijk een... een app. Een veel geschikter medium is om een quizpelletje op te spelen. Want je krijgt directe feedback. Heb je het uh, goed of fout? Op termijn. Het is interactief. tegen elkaar spelen. Ja, ja het is gewoon. In de beginnen nog niet. Dan is het gewoon uh, je, tegen jezelf. En ik vind dat ook bij een quiz helemaal geen bezwaar, omdat ik ik denk ja bij sport daar kun je echt uh, competitie hebben. Maar of je weet iets of je weet het niet. Ja. Ik vind dat net zo leuk om dat in mijn eentje te doen, als ik in de... Ja, want dat begreep ik in het begin. In toen ik, ja, toen ik jou artikel... Ik, ik, ik, ik kwam via een krantenartikel of zo, kwam ik jou tegen, het nieuwsartikel. En toen dacht ik, een quiz op YouTube, hoe dan? Het is, is gewoon een video, weet je Dus ik begreep het ook helemaal niet. Dus toen ging ik kijken, wacht even, is nou echt de bedoeling... Dat, dat ik gewoon zelf nu gewoon ga roepen van A, B... en dan moet ik dat op een brief boeien hoe ik het doe? Het is gewoon een video en je, nee, do, je doet een quiz. en ja. als, jij, als jij het leuk vindt om het op te schrijven, moet je het lekker doen. Maar uh, whatever. Maar een app kan natuurlijk super interactief zijn met score en met multi-user. En, uh, en waarom ga je die app maken? Omdat ik uh, diversificatie wil van YouTube af. <laughs> uh, en dat bereik ik daarmee. Ja? Ik denk dat het er veel geschikter mee... Uh, ik heb, uh, laat ik zeggen, toen de, het abonneebestand van de kanalen uh, aanzienlijk gestegen was, mm -hmm. toen begon ik na te denken over wat zou ik nog meer kunnen doen om deze doelgroep te bedienen. Hmm. En toen was het app, ik denk dat dat een inkoppertje is, uh, ook het eerste waar ik aan dacht. Uh, en ik denk vooral omdat het een veel geschikter medium is om een quizspelletje op te spelen. En je kan hem lekker promoten via je channels? Ja, daar heb ik hele, wein-, hele lage verwachtingen van. Mijn ervaring is dat dat nee, niet. werkt echt uh, totaal niet. Okay. Hoe ga je dat dan? Wanneer is je af? Uh, ik denk, hij is in principe nu af. Okay. Uh, we gaan nog beta testen en uh, ik zit vooral de content te schrijven. Uh, en dat is veel uh, werk nog, maar ik denk eind maart is hij uiterlijk in de App Store en de Google Play Store. Oké, okay. en het verdienmodel daar? Ook advertenties. Niet een betaalde app? Nee. Ook advertenties. Ook advertenties. Hoe werkt dat? In een app werkt dat handiger of moeilijker dan op YouTube? Um, dat zou ik eigenlijk aan de appontwikkelaar moeten vragen, maar het werkt voor zover ik kan zien, bijna hetzelfde. Ook via hetzelfde net. In de zin dat je volgens mij in die app kunt aangeven... op dit moment of om de zoveel schermen... wil ik dat er een advertentie wordt getoond. En die advertenties die kunnen dan worden afgekocht... door de gebruiker als ze het storend vinden. Dan betalen ze wel? Of de, wat? Uh, ja, dan kopen ze dat. Uh, ja, Dat heb je bij veel apps die ja. uh, die advertenties tonen. Dat je kunt kiezen voor de ad-free... Uh, ik vind dat altijd wel hinderlijk, advertenties variant. in apps. Uh, ik zou ook... Uh, ik merk eigenlijk als een ik een abonnement app... zelf neem. Ik heb ja. op alle apps die veel advertenties hebben, die ik enigszins handig vind, ook abonnementen. En maar dan gaan de opbrengsten wel naar jou, van het abonnement of niet. Ja. Oké, okay, dus je hebt een free version met ads en een betaal, maar je hebt hoge, je verwacht meer omzet te halen uit die advertentie versie dan uit de betaalde. Zeker. Is dat ervaring of is dat een gut feeling? Uh, gut feeling. Yeah. Ja. Maak jij plannen financieel of heb je zoiets van? Uh, nauwelijks. <laughs> nee. Uh, nee, ik maak geen plannen. Meer. Hm. Maar je bent, de, hoe, Waarom niet? Uh, ja, die vraag ik ook terugkaatsen uh, nu. Maar... Nee, maar bijvoorbeeld voor de app. Toen ik over de app begon na te denken... toen waren de inkomsten nog niet zodanig... dat ik dat zelf kon financieren. Dus dan praat ik bijvoorbeeld met vrienden... Uh, waarvan ik weet dat ze het leuk vinden... om wat daar te doen. Om te kijken of die dan zouden willen meedoen. Mm -hmm. ja, en dan gaat het wel over, uh, over de plannen. Mm -hmm. ja, een, app, uh, een Engelstalige quiz-app is zo schaalbaar. Dat het kunnen 10.000 gebruikers worden na het eerste jaar. Maar het kunnen ook 10 miljoen gebruikers worden ja. na het eerste jaar. Ja. En het heeft voor mij totaal geen zin om daar... Op te speculeren. Nee. Ik weet wat het maximale is wat het me kost. En dan, dat kun je leiden. Ja, dat is inderdaad ja. een uh, verantwoorde investering. En ja. dan, uh, ja, dan zie ik het wel in, in zekere zin. Met, hm. hoge, met hele hoge verwachtingen. Ik heb wel de oprechte verwachting dat uh, de app... Uh, ervoor gaat zorgen dat YouTube een beetje het ondergeschroven kind wordt. Ik denk dat, dus daar geloof ik wel in. Maar, hmm. maar dat ik zeg nou, uh, dat ik nu al zit te rekenen over aantal gebruikers en hoe dat precies moet gaan werken, nee. Hey, je vertelt allemaal heel relaxed en makkelijk met een grote klimlach op je gezicht. Uh, ja. heb, jij, heb jij ook wel stress? Jawel. Hoe zie je er dan uit? Nou, anders. <laughs> nee, een beetje gewoon geïrriteerd ben ik dan. Hmm. En wanneer ben jij gestrest? Uh, nou, ik denk dat ik vooral uh, ongeduldig ben en dat uh, ik misschien iets te makkelijk vaak over dingen nadenk. En als het dan in de praktijk iets moeilijker is dat ik dan uh, hmm. gestrest en geïrriteerd ben. Hmm. Maar, uh, maar over het algemeen, ja, mijn stress is erg relatief. Het is allemaal een strijd tegen mezelf in die zin ja. en tegen de tijd. En uh, ja. het is allemaal, ik weet dat het, als het erop aankomt, dat het allemaal niet heel belangrijk is. hoor. Werk jij hard? Uh, op dit moment valt dat reuze mee. Mm. Vorig jaar, uh, ik moet zeggen, de, de, ik, deze maand uh, is het drie jaar geleden dat ik begon met YouTube. Dat ik het merendeel van die tijd wel uh, extreem, uh, vind ik, extreem hard gewerkt heb. Mm -hmm. uh, en dat ik vooral mentaal ook continu ermee bezig was. Ja. Yeah. En dat, ik, uh, dat heb ik nu wel afgesloten en op dit moment werk ik een stuk minder hard dan toen, ja. Want dat is een soort van afkikken geweest? Want het is, dat, het is bijna zo'n soort lock-in op een gegeven moment dat je in, maar in die analytics hangt. En zeker met dat soort cijfers die jij natuurlijk in drie jaar tijd hebt gescoord. Ja, Nee, ik denk uh, veel meer dan gezond is dat het je inderdaad uh, erin kan trekken. Mm. Uh, wat ik vertel, of wat ik... Uh, we gingen op vakantie naar Bali eind vorig jaar... En toen heb ik in het vliegtuig alle analytics apps en al dat soort dingen er allemaal afgegooid En uh, er gewoon eens drie weken helemaal niet meer naar gekeken. En dat was uiteindelijk een soort bevrijding. Mm. Dus ik heb, toen zag ik uh, een beetje voor me hoe ik drie jaar echt in een tunnel heb geleefd. Mm -mm. En hoe uh, uiteindelijk ik nu uit die tunnel ben gekomen en er ook niet heel veel behoefte heb om daar weer in te gaan. En ook zag wat er echt belangrijk was in het leven, namelijk met die... Met die dat die, ben ik nooit uit het oog verloren. Mm. Uh, het, uh, ongeveer ongeveer uh, halverwege mijn uh, YouTube-avontuur is mijn tweede zoon geboren. Uh, ik mis verder van uh, beide kinderen nooit iets. Ik, haal ze altijd, ik breng ze altijd weg. Ik haal ze altijd op. Uh, als, ik, als ze er zijn, dan ben ik uh, met ze bezig. Ik ga naar voetbaltrainingen, judo en al dat soort dingen. En papa's YouTube YouTuber ook nog eens een keer. nog vet cool. Nou, dat vindt uh, Max. Die vindt, mijn oudste zoon die is uh, vijf. Die vindt dat wel erg stoer, ja. <laughs> Waar ga je wonen de komende uh, tijd? Want tenminste, ik hoor ook een soort... Wereldburger in jou, met een Colombiaanse partner. Ja, en we gaan naar Medellin. Ah. De tweede stad in Colombia. Daar gaan we in de zomer naartoe verhuizen. Waarom? Uh, ik, laat ik zeggen, ik vind Medellin de leukste stad waar ik ooit geweest ben. Uh, het is op de leeftijd die mijn zoon's nu hebben, uh, een goed moment om uh, denk ik, een aantal jaar ook in hun moederland te wonen. Well, we, we gaan onbepaalde tijd dus uh, in die zin, ik zeg een paar jaar, maar dat, zullen, dat zal de toekomst leren mm -hmm. hoe, uh, hoe goed het het hele gezin bevalt. Mm. Maar ik, uh, ja, ik vind het hier hartstikke leuk, maar als ik een beetje naar de toekomst kijk en ik zie uh, over, over een jaar of uh, 10, 12 dat uh, Max naar de universiteit gaat en uh, we zijn dan nog steeds in ons uh, huisje, boompje, beestje in Bad verdorpt. dan denk ik nou, iets avontuurlijker had het ook wel gekund. <laughs> Dus uh, daar kies ik nu voor. Mag ik je daar heel veel succes mee wensen en dankjewel voor je prachtige verhaal. Leuk dat je mijn gast was. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig verhaal in uh, eigenlijk de serie die ik maak met steeds meer creators omdat ik het gewoon een zeer interessant club mensen vind die prachtige dingen aan doen. Dus zo ook uh, deze gast, mijn floors en uh, ik uh, dank jou voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren en uh, uh, je kan abonnee worden op YouTube en op het podcastnaal kun je je abonneren, daar maak je mij heel blij mee. En en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi!